Hey, leuk dat je meedoet aan deze missie. We gaan een echte animatiefilm maken. Na elke missie ontvang je een award. Behaal alle awards en je kunt zo aan het werk in Hollywood. Missie 9. Editen en geluid toevoegen. In de vorige missies heb je een eigen film bedacht. Een storyboard, personages, teksten, achtergronden en een statief gemaakt. Je hebt de set opgebouwd en alles gefilmd. Als je op play klikt, ziet het er al best goed uit. Maar misschien heb je ergens een foutje gemaakt of zit er een slechte foto tussen. De laatste stap is het nabewerken of editen van je film. Je kunt elk beeld namelijk ook weer verwijderen als je dat wil. Tik op de slechte foto en tik op delete. Loop je film nu na en verwijder alle slechte beelden. De tekst- en titelschermen willen we natuurlijk wat langer in beeld hebben. Tik op het titelscherm. Tik op pauze en kies het aantal keren dat je wil dat de foto blijft staan. We doen 5 beelden per seconde en ik wil dat mijn titel 4 seconden blijft staan. Dus dan kies ik 5 x 4 is 20 en tik op done. Nu jij. Ook wil ik geluid bij mijn film. Allereerst een muziekje. Ik zoek op YouTube een leuk rechtenvrije melodietje, pak dan mijn tablet, selecteer het eerste titelscherm, klik op de microfoon en klik op record. Hij telt af. 3, 2, 1. En bij 1 klik ik op play in YouTube. Zodra ik bij het eindtitelscherm ben gekomen wacht ik nog heel even. Klik dan op stop en op done. Klaar, nu heeft mijn film muziek. Bij elke foto kun je ook nog geluidseffecten toevoegen. Wij gebruikten bijvoorbeeld effecten bij het openmaken van de kist. Voeg op dezelfde manier als je wil geluidseffecten toe. Nu jij. Klaar? Te gek, je animatiefilm is klaar. Ga terug naar het projectenscherm, geef je film een naam en exporteer hem naar je tablet of telefoon. Je hebt je negende en laatste Film verdiend. Ik ben heel benieuwd naar jouw animatiefilm. Deel hem met ons via social media of stuur hem het per e-mail. De links naar onze site vind je hieronder. En vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. Dan ben je de eerste die hoort wanneer er een nieuwe serie online staat. Tot een volgende missie.